Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. In deze video ga ik je helpen leren voor het Engels examen. We gaan kijken naar een oud-Engels HAVO-examen en specifiek naar de tekst Alto's Adventures. Bij deze tekst horen zinnen invulvragen. Laten we beginnen. Bij het Engels examen is het altijd goed om het stappenplan te volgen. Je begint bij stap 1, dat is oriënteren. Daarna ga je de vragen lezen. Dan ga je de tekst lezen en dan pas ga je de vragen beantwoorden. We beginnen dus bij oriënteren. Dan kijken we naar de lengte van de tekst en hier zie je al dat het niet zo'n hele lange tekst is. Het heeft maar drie alinea's en ook de alinea's zijn niet zo heel lang. De titel is Alto's Adventure en de afbeelding is een, uh, uh, een tekening. Misschien zegt Altos Adventure uh, je wel iets, want het is een uh, spel dat je op je computer of op je telefoon kan doen. En deze afbeelding die komt uit dat spel. Dan kunnen we kijken naar tekstsoort. Nou, het gaat dus over een spel. We hebben er geen schrijven bij, maar de bron is een artikel van Wired. En Wired. .com is een website waar vooral over technologie wordt geschreven. Dus misschien is dit wel een review of iets dat uitlegt hoe het spel werkt. Zoiets. Dan gaan we naar stap 2, de vragen lezen. Oké, okay, En dit is dus een, uh, een vraagsoort waarbij je de alinea's af moet maken met de zinnen die hier staan. Drie van de onderstaande vijf zinnen zijn uit de tekst weggelaten. Geef bij elke plaats aan welk van de zinnen daar hoort. Noteer de letter van de zin achter het nummer op het antwoordblad. Let op, er blijven twee zinnen over. Laten we de zinnen gaan lezen. Because it evokes this desire to become a sightseer, Alto's adventure, is not just a game, but rather a piece of interactive art. Okay, dus het is niet alleen een spel, maar je wordt een sightseer. Uh, het wordt ook gezien als kunst. Een sightseer is dus dat je rond gaat kijken of um, ja, een toerist. By limiting the complexity of the game's controls, the overall experience has been enhanced tremendously. Oké, okay, dus er zitten niet zoveel controls in, de, de, um, niet zoveel functies. Je so kan alleen maar vooruit en uh, springen bijvoorbeeld. En daarom is de overall experience, dus de ervaring, veel beter geworden. Enhanced is dat het beter wordt. He succeeded with flying colors because you really get the feeling that the game and its characters could be just a small part of an entire world. Dus bij deze is het interessant om te gaan kijken. Waar kan die hier naar refereren? Want als er dus eerst over iemand wordt gepraat, dan weten we, oké, okay, deze, ja, dan kan die hier naar verwijzen. Dan weten we waar, bij welke linia die klopt. D. In terms of gameplay, it's fun, but not groundbreaking. Oké, okay, de eerste drie waren vrij positief, maar deze is een beetje negatief. Ik vind het wel leuk, maar niet heel uh, vernieuwend. Dan E. De harmony between visuals and sound makes up for the story with its silly and far-fetched plotlines. Oké, okay, dus er is een harmonie tussen de uh, visuals, wat je ziet, en het geluid. Dat maakt het verhaal een beetje silly and far-fetched. Dus deze is ook weer iets negatiever dan de rest. Silly is een beetje gek, far-fetched is dat niet heel realistisch is. Dan gaan we de tekst lezen. Pauseer je scherm en dan gaan we zo verder. Als het goed is, heb je ook wat aantekeningen gemaakt. En Mijn advies bij dit soort vragen is om kort op te schrijven waar gaat elke alinea over. Dus hier zien we dat de eerste alinea erover gaat dat het een simpel spelletje is. De tweede alinea telt over wie er achter het spel zit en over het ontwerp. En de laatste die legt uit dat er veel oog voor detail is en dat er heel veel mooie landschappen in het spel zit. Dus dan moeten we op zoek gaan naar zinnen die bij die drie onderwerpen passen, kan het nog korter maken door te zeggen oké, okay, deze gaat over de videogame, deze gaat over de developers en dan de laatste gaat over de levels en your surroundings, dus omgeving. En dan is and yet ook nog interessant. Uh, die komt achter deze eerste vraag en dat laat een tegenstelling zien. Dus hier wordt het ene gezegd, dan in, de, in deze alinea en dan daarna spreekt het zichzelf een beetje tegen. Dus dat geeft ons ook een clue naar wat het juiste antwoord kan zijn. Oké, okay, dan pakken we de vragen erbij, de zinnen erbij. Laten we gaan kijken naar de eerste. Because it evokes this desire to become a sightseer, Alto, Alto's adventure is not just a game, but rather a piece of interactive art. Die um, sightseeing, dat past wel een beetje bij deze. Want het gaat over de windmills. And they make you want to ditch your board, strap on some snowshoes and wander around the magical an aesthetically pleasing land. Dus hier gaat het ook over. Je wil gaan rondlopen en aesthetically pleasing is het mooie landschap. Dus ik denk dat die eerste zin A hier eigenlijk wel goed bij zou passen. Dus laten we hem hier even uh, neerzetten. We schrijven nog niet het antwoord op. Kijken nog even of de rest dan ook gaat kloppen. Maar de eerste heb ik denk ik gevonden. Dan gaan we naar B. By limiting the complexity of the game's controls, the overall experience has been enhanced tremendously. Oké, okay, the limiting complexity, dus het is een simpel spel. Uh, nou, daar ging de eerste paragraaf over, dus laten we deze hier dan tussen zetten. Maybe you'll crash into a rock or miss a landing, but no problem. You'll start over again at the top of the never ending slope. By limiting the complexity of the game's controls, the overall experience has been enhanced tremendously. And yet, I find myself coming back again and again. Hier zie je dat die en yet dus niet helemaal goed uh, klopt, want deze zin is ook positief. En eigenlijk hoort hier een negatieve zin te staan, omdat die en yet aangeeft van: oké, okay, ik kom steeds weer terug, dus toch vind ik het wel leuk genoeg om dit spel steeds te doen. Dus uh, we laten hem voor nu even hier staan, maar dat komt denk ik nog een betere zin aan. Laten we eerst doorgaan naar C. He succeeded with flying colors because you really get the feeling that the game and its characters could be just a small part of an entire world. Tweede alinea ging over de developers en wie het ontworpen had, dus die Harry Nesbit die hier staat. Hier heb je ook al de, een zin die daarna verwijst. His, his main task was, dus zijn opdracht was, en het hier komt daarna, he succeeded. Dus zijn opdracht was om een larger living, breathing environment te maken. En volgens de, schrij dus, en volgens de schrijver van het stuk is hij erin geslaagd. He succeeded. Dus C hoort bij de tweede alinea. Dan gaan we naar D. Want we zijn nog steeds op zoek naar een betere fit voor de eerste alinea. D. In terms of gameplay, it's fun but not groundbreaking. En ja, hier hadden we een iets negatievere zin. Deze zou dus misschien wel in die eerste alinea kunnen passen, want het is fun but not groundbreaking and yet I find myself coming back again and again. Dit is leuk. Niet heel spannend of niet heel vernieuwend, maar toch wil ik het blijven spelen. Dit past veel beter. Laten we dan nog gaan kijken of die laatste inderdaad die niet uh, te gebruiken is. The Harmony Between Visuals and Sounds makes up for the story with its silly and far-fetched plotlines. Nou, volgens mij zaten er niet zoveel plotlines in van wat we nu hebben gelezen. Het gaat wel over visuals, maar niet over sound. Dus. Deze kunnen we inderdaad niet gebruiken. Dus nu hebben we onze antwoorden D, C en A en kunnen we die gaan invullen op ons antwoordenblad. En zo beantwoord je dit vraagtype. Veel succes met je examens!